Goedendag, in de nieuwe 30-daagse trendverwachting gaan we eens kijken wat het laatste deel van januari en ook een deel van februari te bieden heeft. Gaan we nog echt streng winterweer krijgen of is het allemaal vrij gemiddeld? Ja, Winterweer, dat hebben we zeker momenteel op het moment van opnemen deze vrijdagmiddag. Dan zien we dat er flink wat sneeuw is gevallen in onder andere Brabant en Limburg. Deze foto komt ook uit Limburg. En dat is toch echt wel een winterstafereel. Lokaal meer dan 10 centimeter sneeuw. Maar dit is op hetzelfde moment in Drenthe. Daar is geen sneeuwvlok gevallen, daar is nog alles groen. En ja, daar is het hele dag droog gebleven. En dat geldt voor meer plaatsen in het noorden en oosten van het land. Want het was heel duidelijk een tweedeling waar de sneeuw viel en waar het droog was. En dan was er ook nog een gebied waar eigenlijk alleen maar regen viel of natte sneeuw. Dat was vooral in het westen van het land. Nou, kunnen we meer sneeuw gaan verwachten... Voorlopig denk ik het eigenlijk niet, want als ik de weerkaarten oppak in de nacht van vrijdag op zaterdag, dan zien we dat die... De neerslagzone die is dan al naar het zuiden getrokken en die ligt dan hier boven Frankrijk en boven een deel van België. In Nederland is het dan droog geworden, dan ligt die sneeuw in het zuiden er nog wel, want de temperatuur ligt onder het vriespunt. Een hoge drukgebied is dominant geworden, ligt boven Scandinavië en de Noordzee. En het hoge drukgebied dat zorgt ervoor dat we een aantal dagen heel rustig weer gaan krijgen... Droog weer ook met wolkenvelden en ook wel af en toe zon en niet al te hoge temperaturen, want gemiddeld ligt die temperatuur overdag rond de 3 graden en s'nachts vriest het dan licht. En dan vanaf woensdag dan gaat die stroming toch weer iets draaien, dan komt er eventjes een storing over, dan wordt het weer wat wisselvalliger. Maar daarachter gaat het hoge drukgebied opnieuw opbouwen richting Scandinavië en dan zou het wel eens weer wat rustiger kunnen gaan worden aan het einde van januari en begin februari. Laten we eens naar de drukverdeling gaan kijken. Die luchtdrukafwijking, dat hoge drukgebied voor volgende week. Dat is heel duidelijk in beeld hier boven de oceaan. Normaal zien we hier vaak juist een afwijking richting de lage druk. Dan hebben we te maken met die depressies en die westelijke stroming. Daar is even geen sprake van. Kortom, tijdelijk wat rustiger weer in Nederland. Maar ook iets kouder weerbeeld. Dat uh, zachte weer, dat is dan eventjes van de weerkaart verdwenen. En de week erop, 30 januari, 6 februari, dan is die in van het hoge drukgebied wel geleidelijk aan minder geworden, maar nog steeds aanwezig. We zien nog steeds heel duidelijk die roze tinten. En wat betekent dat voor het weer? Nou, dat het over het algemeen toch redelijk rustig weer zal zijn. Maar aan de andere kant, als de luchtdrukverdeling zo is, dan heb je ook soms te maken met die noordwestelijke stroming. En dan kunnen toch storingen weer vanaf zee komen. Dus heel droog weer in die tweede week, dat hoeft niet zozeer, want storingen blijven dan mogelijk. Dan gaan we nog een stapje verder, 6 februari, 13 februari, dan is eigenlijk de hoge druk invloed vooral weer boven Europa te merken, boven het continent, boven de oceaan, zien we dan eigenlijk geen afwijking van betekenis meer. En dat betekent dat het misschien wel weer wat wisselvalliger gaat worden. Echte kou, daar is ook geen sprake van. Het is niet veel kouder dan normaal in Europa. Maar voor volgende week zien we wel dat in Nederland het net eventjes wat kouder kan zijn. Goed te verklaren natuurlijk met die temperaturen van zo'n 3 graden overdag en in de nachten lichte vorst. De normale temperaturen zo tussen de 6 en de 7 graden in de middag. En die afwijking naar een gebruikelijke temperatuur zien we eigenlijk wel optreden vanaf 6 februari. Dan komen we uit bij normale temperaturen en hebben zelfs rode tint in onze omgeving. De overhand met andere woorden, als er dan toch iets gaat veranderen, ja, dan wordt het misschien eerder nog wat zachter. Maar ik denk dat we een vrij normale start van februari gaan krijgen. De week daarna, 20 februari, 27 februari, of dat is eigenlijk alweer een sprongetje verder... dan zien we in West-Europa geen afwijking van betekenis. En in Oost-Europa een lichte afwij afwijking naar de warme kant. En dat betekent dat we eigenlijk ook geen echte kou in Oost-Europa zien. Natuurlijk is het daar wel wat kouder, maar de afwijking ten opzichte van normaal... die is gering, sterker nog. Het lijkt er zelfs op dat het iets warmer gaat worden. Dus extreem koud winter weer in onze omgeving... Dat voorzie ik niet in februari op basis van deze kaarten. En qua neerslag zie ik eigenlijk ook geen afwijkingen van betekenis. Dit is voor 23 januari tot 30 januari. Dan zien we een te droge periode. Nou, Dat past wel in die hoge drukinvloeden. In de andere neerslagkaarten zien we geen kleuren boven onze omgeving. En dat betekent dat er best wel eens af en toe een storing voorbij kan komen. Dat kan ook nog best wel eens een keertje sneeuw zijn. Dat sluit ik helemaal niet uit als je geen afwijking van betekenis ziet in de neerslag en de temperatuurkaarten ten opzichte van normaal. Wat ik leuk vind om te laten zien is dat we, als we naar normale kijken... daar natuurlijk ook wel een trend in zien. U moet zich voorstellen dat een gemiddelde temperatuur... een normaal, zoals we dat ook wel noemen, over 30 jaar wordt uitgerekend En elke 10 jaar wordt dat bijgeschaafd met de laatste 10 jaar die zijn voorgekomen. En wat valt er dan op? Dan valt er op dat als we naar 1951, 1980 kijken, het gemiddelde dat toen februari echt wel een stuk kouder was. De maximumtemperatuur lag toen rond de 5 graden. Als we nu kijken, dan zitten we te kijken naar maximumtemperaturen... voor het midden van het land rond de 7 graden. Dat is ruim anderhalf graad warmer geworden. En de etmaaltemperatuur, dus de temperatuur over 24 uur... die is ook beduidend hoger geworden in al die decennia. En dat is toch echt wel een beeld dat het klimaat aan het veranderen is... dat het warmer aan het worden is... We kunnen dat ook mooi zien aan het aantal ijsdagen. Dat zijn dagen dat de temperatuur helemaal niet boven nul komt. Zowel overdag niet als s nachts niet. En als we dat voor februari bekijken en we gaan terug in de tijd... dan was dat in de periode 51-1980 gemiddeld drie dagen dat die temperatuur onder het vriespunt bleef. En tegenwoordig is dat nog maar zo'n anderhalve graad. Februari is altijd natuurlijk een echte wintermaand geweest. Het is ook de maand waarin bijvoorbeeld de meeste elf tochten zijn gereden. Maar we zien de laatste jaren dat februari echt wel aan het opwarmen is. En dat we soms ook opvallend hoge temperaturen zien. Nou, voor de komende 30 dagen denk ik dat februari vrij normaal gaat verlopen. Dat betekent geen extreem winterweer. Natuurlijk, vorst dat kan altijd hè, in deze tijd van het jaar. Dat is helemaal niet gek. Maar al met al ziet het er echt wel uit als een ogenschijnlijk normale februari. Met temperaturen die ja, gebruikelijk zijn voor deze tijd van het jaar. Nog een fijne dag.